Welkom. Dit is het verkiezingsprogramma van de Piratenpartij Utrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Samenleven en samenwerken voor een eerlijk Utrecht. Inhoudsopgave Leeswijzer Deel 1 Basisbeginselen Deel 2. Lokale standpunten Deel 3. Lokale standpunten hoe dan?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 als naar buiten.